Yo mensen, en leuk, je kijkt naar een video. Uh, we zijn hier in de ochtend. Uh, we zijn... We gaan namelijk op vakantie. En kijk even van gisteren wat hier gebeurd is. Ja, deze video is een beetje vertraagd. Nou, een beetje heel erg. En dan heb je dat nog niet aangezien. Dat was echt niet. Hier hebben we alles ingegooid. Wat we, ja, hebben nog een beetje. Kijk, Kijk je ziet hier eigenlijk dat ik hier het plastic nog omheen had liggen. Wat wisten? er? En één keer ging er nog iets af. We hebben al als het goed is die kleine potten, die hele kleine, die hadden we niet... Hierin gegooid omdat die de helft niet afging. Hè? Dus ja, daar gaat nog de helft af. Hè. Dan ben je flink eh, doof. Nou, meer dan doof. Wij gaan eigenlijk uh, de auto in. En dit, dit shot heb ik heel vaak wel. Dit. Die shot herkennen je van mij. Dat ik zo sta in ieder geval. Maar ik ga nu naar mijn plekje toe. Ik voor van mijn. Uh, Opladen van de camera zit er nog in, is in mijn plek? Nee, ja, ja, body, wauw, en dan gaan we deze. Ik lag toen al lekker, maar nu ga ik helemaal lekker liggen. Dit pleuren we even daar. Dan ga ik zo zitten? Ik ga er gewoon alvast in zitten, toch? Lekker mijn schoenen uit. Dan ga ik hierin zitten? Pap, waarin gaan we eigenlijk? Hoppa. Het zit hier een beetje krap. Hè? Dus ik doe mijn schoenen uit. Ik heb hier ook alle technologie, alle snufjes hier. Was het tijd dat we gingen rijden. Woehoe! hotel aangekomen en we gaan nu eten volgens mij nee hier is het nog hier is het nog niet we zitten op de tweede etage en we gaan dus nu naar het eten toe en dan ga ik ook lekker filmen dus wel. Ik moet er trouwens ook een hem maar dan zie ik jullie dadelijk. Nou, als je hier nu lekker Zo lekker. Nou, ik heb het niet geprobeerd, maar deze burger is heel groot. Mijn zoom is een beetje ingezoomd. Maar ik ga nu de friet testen. Een hele goede friet. Ja, haal ik er wel uit hoor. En nu ga ik deze. Maar dat kan ik niet filmen. Nou, we hebben heerlijk gegeten. Um, ja, wat ik kan dus doen. Ja. <lacht> ik loop er weer mee. Uh, <lacht> <lacht> en we gaan nu naar ons uh, kamer. Onze kamer. En dan ga ik nog even de video. Ja, goede zin op jongens. Lekker ja, al. En dan ga ik de video de. Weet het? Dan ga ik de. Weet uh, het? Uh, ik heb het uh, nog uit. uit. Nee. Stoppen. Nee. Dan ga ik de ik uh, vlog online zitten. nieuw dus. En dan ga ik nu even naar binnen. Nou en hier eindig ik de video. Dus eh... Uh, tot uh, morgen. Bye. Na een rotnacht gingen we toch weer weg van het hotel. Het was de beddelaar gewoon echt niet lekker. Ik lig letterlijk daar nog liever op steen. Nou we gaan nu naar het restaurant. En dan gaan we naar onze echte bestemming waar we gaan skiën. Dan heb ik zie niet. Ik zin in. Maar uh, ik ga vast naar. Oh, mijn kopje. Mijn Die is niet van mij, die van Sam. Hier heb ik ook nog even. Ik doe hem even op. Nou, we zijn op onze grote bestemming. En waarom mijn lippen een beetje rood zijn, dat komt door de. Eindelijk lucht hier buiten. Zo, kijk, we zijn op onze ski -piste. Het is nu trouwens donker, maar je ziet wel duidelijk dat dit sneeuw is. En je weet, ik zie, nee jullie zien dat denk ik net niet. Ik kan het misschien wat hoger zetten. Maar je kan. Even de, de dingen ook doen. Oh, er is zo'n gigantant daarboven. Dat was al trouwens kapot. Kijk, moet hij niet, je ziet, nou ik denk dat ze nu moeten tanken, maar ik weet niet of jij ja, ziet daar, ja ik weet niet of je die daar ziet, ja ik zie die, maar je ziet echt nergens anders, een piste booty. maar net waren er heel veel en die schijnen dus uh, best wel ver. Dus, ehm uh, no. die schijnen dus. Maar morgen, we gaan daar nog sleeën? dat kan ik best mooi filmen. Maar morgen gaan wij, gaan wij lekker skiën. Het zijn niet hele grote banen, dan moet je de ski halen, of die dingen. Wij gaan nog van de vaders doen. Maar die zou oh daar heb ik, een recordtijd. Ik hou even mijn telefoon erbij. Ik heb mijn telefoon hier. En ik ga nu even laten zien. Kijk, ik gebruik deze app, Sportler. Trouwens, geen reclame. Maar ja, moet de chef zeggen, als ik dus nu begin, wat ik niet doe, want dan slaat hij op in mijn history. Hier kan je de snelheid waar je van net hebt gezien. Je kan hier. De kilometer zien. Kijk, heb al zoveel kilometer gereden. Gesleden. En je ziet waar we zitten. Trouwens, wanneer deze vlog online komt, zijn we er niet meer. Dat is jammer. En je kan ook met je vrienden, maar ik ga nu met je story. Uh, gisteren had ik dit: Op de gratis baantjes. Een beetje slingeren. En dit was gewoon full gas naar beneden toen. En dat is op een groene baan is het best wel makkelijk te halen. Maar je moet dan echt uitkijken dat er niemand, uh, hoe heet het, voor je staat. Want wanneer er één iemand voor je staat, je schrikt eigenlijk al wel een beetje. Ik ben nog niet heel professioneel met dit. Nou, niet met de app, maar gewoon met het, het, het skiën. En het, ze, je, ze hebben wel, skiën is nu heel hip. Kijk maar. Zoals dit. Toen uh, snowboarden in was, was dit een snowboardje. En nu is het een skietje. Kijk, hoe, kan je ook zien hoe snel ik nu ga? Nee, je kan dat niet zien. Ja, jawel. Zie je? Ik weet niet of je het zag. Hij gaf het net niet aan. Zie je als ik zo doe? Kijk of ik dit zie. Hij ging net op 9,9. Maar dat, dat boeit niks. Je kan hier trouwens ook zien hoe ik heb gereden hier. Dan zie je wat, wat voor kleine baan het eigenlijk is. Het is denk ik nog een klein kilometertje lang. Hier. Dit heb ik gereden. Of, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, maar... Hier, even kijken waar ik begon. Dat, dat was het. Het ging hier op en neer, ja. Dit, moet dit even weg. Dit is het stuk wat ik heb gereden. En dit is een normale 10 meter weg. Goeie je nagaan. En dan, ja natuurlijk ga je wel heel snel naar beneden. Maar het is alsnog nog Het is zo'n pannenkoekenlifje. Ik ga het morgen wel laten zien. Maar dat dus. Ik heb echt schrale lippen. Oké, okay, heel erg. Maar ik, mijn camera is bijna leeg. Dus, oh, oh, oh. oh. Nou, ik heb net geskiet, maar maak je niet zorgen. Ik heb de beelden. Uh, ik laat ze wel even zien. Het zijn hele coole beelden, vind ik. Kijk, daar nou gaan we weer vandaag. Gaan we weer lekker lopen. Skien. Skien. Het heeft net lekker gesneeuwd. Daarom ligt er ook een laagje op. Lekandig. En ik weet niet of je het kan zien, maar... Daar staat een lift. Die lift gaan wij vandaag nemen. Met de vultreintjes. Ik zoom er wel nog meer heen. Die lift, ja. Die lift, niet die. Die dichtstbij is. Niet die ver weg. Maar gewoon die dichtbij is. Maar niet die. Daar heb je een VIP-pas voor nodig. Want die gaat heel... Helemaal de achteren omhoog. Allemaal daar. Die gaat gewoon ver. nou goed op Dus we gaan die lift nemen. En dan zie ik jullie dadelijk. Nou, ik ben klaar met skiën Um, ik, dat heet wel omdat ik het niet heb gefilmd, dat komt omdat het moeke mm, sneeuwde. En om dan de hele tijd te stoppen om de camera en auto aan te zetten, is gewoon een pleurig gedoe. Want ik weet niet of je het nog een beetje ziet, maar het heeft een heel klein... Een beetje gesneeuwd, ja, een klein beetje. Dat is wel een sneeuwstorm, joh. Kijk, het is nu een heel klein beetje. Je ziet het niet erg? Kijk, daar is nog een viste boel die daar helemaal boven. Ik weet niet of dat zit. Dan zie je niet. Het is heel koud. Kijk, je ziet het een beetje bij die lamp. Zie je dat het sneeuwt? Ja, dat zie je wel. Heel duidelijk. Dicht doen. Maar je kon het dus niet filmen. En morgen ga ik het filmen, want dan gaan we naar de gletsjers. En dat is. Ja, die... Dat is. Ja. Daar. En dan gaan we met de voor. Ga ik heb de ski hebben. En dan wordt het gewoon. Leuk! En de reden waarom ik de hele tijd hier film. Zonder de ouders in film zitten te kijken. Trouwens. Een roomtour. Daar gaan we mee beginnen. Hier het bed van mijn ouders. Waar ik ook de hele tijd opneem. En dan heb je hier, hier Sam's skibril. Hier. En dan hier een balkon. En dan weet je denk je al. Hier een balkon zit. En nu op naar de woonkamer. Dit is de woonkamer. En dan heb je hier. En dan ga je hierdoor, trouwens hier, de badkamer en dan hier de zee. Er is trouwens ook nog een balkon. Ja, we hebben dus twee balkonnen. Heel gek, hier, maar ik schat het hier Hier van bij de ouders en daar ook nog. Je kan het net niet zien, maar je ziet het is wel, want op die rand, ik weet niet of je het ziet, zit nu allemaal sneeuw. Er ja, zat, ja, nog het steeds het al genoeg sneeuw Maar gisteren nog geen sneeuw. Um, dus ja. Ja. Het heeft dus zo hard gesneeuwd. Het ligt zo, er is zo'n laag gekomen. Maar ik moet wat laten zien. Dat is heel erg. Vanmorgen. Hopelijk kunnen we dan nog wel gaan. Nou, ik heb mijn telefoon. Hey, leuk foto, leuk foto. Ik weet niet of jullie weten wie dat is. Badbaan en ik. Mag ik je even inloggen en laat ik het jullie zien? Kijk, dit is niet goed. Je ziet het niet. Misschien als ik inzoom. Oh, waarom werkt het niet? Oh, nee, waarom werkt dat niet? Waar staat? Mogelijk hinderen door lawine's. Trouwens, het is wel echt teer koud ik je het zo ziet. Min 11. Noem al. En je ziet ook. Dat sneeuwt. Oh, die hoef ik niet. Maar ja. Trouwens, hier vandaag heb ik. 41 km per uur gegaan. Distance. Dus nou... Hoe ver ik ben gaan 20 kilometer. En hier in Frankrijk. Daar zitten we. En dat is ook nog wel. Um, waarom het zo niet? Meestal zou hier veel betere dingen staan. Maar dit heb ik ook trouwens ook nog vandaag afgelegd. Maar dat komt omdat het sneeuwde, kon ik echt amper veel doen. Want ik ben al heel van de dag gestopt. Dus ja. Trouwens, waar dit op lijkt, moeten jullie even niet vragen, hè? Waar dit op lijkt. Dat heb ik niet zo gestipt dat het hier zo op lijkt. Maar ja. Oké, okay, heel erg. En hier zie je trouwens het snelste wat ik ben gegaan. Hier, denk ik. Oh nee, zag je me net al. Maar het snelste, het record van, van, van eergisteren, wil ik toch echt verbreken, hè? Oh, mijn god. Die moet ik verbreken? Moet ik verbreken? Anders word ik boos. Maar dat zien jullie morgen en hier in deze video. Jawel, anders doet de video trouwens heel kort. Dus uh, morgen zien jullie een klein stukje. En dan ga ik al overwegen wanneer we thuis zijn. Wie stoppen en dan de volgende dag gaan we alweer. Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee. net niet. Maar dan gaan we morgen even serieus. Morgen. Ja, na die dag de video eindigen. Maar dat boeit niet niks. Dus, eh uh... Nou, uh, hoe heet het? <laughs> Ik heb al kunnen filmen deze vakantie trouwens. En uh, we gaan alweer nou weer. Vandaag nog niet. Morgen. Heel erg in de ochtend. En het zat vandaag echt sneeuw. Dus het is weer heel irritant. Ik hoop dat volgend jaar weer wat beter weer is. Want het is gewoon bijna niet leuk. Maar ik heb niet de hele vakantie gefilmd. Maar dat komt omdat ik bijna nog tijd had. Maar ik ga nog trouwens de terugweg filmen als ik dat kan. Maar dan uh, zien jullie dat. Nou, dat is jammer. Geen terugweg. Maar ja, ik ben toch thuis al. Vijf maanden of zo, ik weet niet. Maar ja. Vergeet niet om die abonneer knop te drukken. Vergeet niet te liken. Vergeet deze niet naar iedereen door te sturen. En dan zeg ik later.